I'm finally right here with you. Alle mensen, leuk dat kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, en Farmhoor en vandaag gepad met uh, deze pipo. Ik weet niet hoe die heet en ik ga hem ook geen naam geven. Uh, we zijn uh, in ieder geval uh, de brandweer vandaag. Zoals je ziet. Brand was uit Limburg in een TS van Uden regio Brabant. Het kan allemaal, het maakt allemaal niet uit. Dit is wat ik in mijn game heb staan. Uh, voor nu gaan we lekker op pad uh, in ieder geval en uh, kijken wat we allemaal gaan beleven. Dit is een nieuwe mod genaamd Fire Callouts en die is dan ook te vinden in uh, LSBDWR. Dat is dus voor LSBDWR moet ik zeggen. Um, dus ja, we gaan gegarandeerd ook achtervolgingen en andere meldingen tegenkomen. Maar voor nu zullen we ons vooral focussen op uh, de brandvormeldingen. En hij uh, heeft wat leuke toevoegingen of dingen die je kunt doen. Dus uh, ik zou zeggen laat jullie verrassen, ik laat het ook, want ik heb hem nog niet heel vaak gespeeld. Uh, we kunnen kijken of we meldingen kunnen inschakelen. All units respond, code 99 emergency. Ja, dit is heel kut, want ik weet dus niet of dit een melding voor ons is. En ik kan hem hem niet aannemen. Dus dan gaat hij niet. Ik, uh, ja, ik krijg dus nu alle meldingen, alles voor en noem maar op. Door we voor no Politie, dat ik weet. Dat ze moeten niet hebben en dat is heel erg in de buurt dus kunnen we een rijden met die b-klasse daar dus ik zou zeggen ik zie jullie zo meteen wel bij een melding als ik er buiten wil, hoe ik uh, de meldingen krijg voor uh, voor deze mod tot zo uh, Davis Avenue en dat is de eerste en dat is een uh, even kijken een voertuig brand en doen we alvast alles aan want dat kunnen we niet uh, doen uh, ter plekke dat duurt misschien te lang we zijn ook solo, hè, want mijn collega's lopen we toch alleen maar in de weg. Daar heb je niks aan. De deur even bedicht. Loopt hier iemand voor me, maar niet dat ik kan zien. Uh, ja, die fikt wel. En dan moeten we snel gaan blussen. En ja, mijn brandblusser is natuurlijk wel weg. Ondertussen on shoot dat ding gaat ontploffen. ploffen. Waarom verdwijnt die brandblusser steeds? Ademlucht doen we in ieder geval aanzetten. Vijf uh, ja, zie je, die kan ik wel doen, maar ik heb hem nog niet. Dus. Dit dus uh, dan moeten we nog steeds via dit ding en dan so, zo en dan zo. So. Ah, prima als die mod dat wilt. Nou dat komt hier door. Denk ik. we hebben geen brandslang of zo. Hè? je moet alles uh, in GTA met een brandblusser doen. Dus je zult nooit... Uh... Je zult nooit een mooie, weet het, gaan zien. Oh, dit hebben we ook nog. Een mooie uh, brandslang. <coughs> in deze mod dan. Wellicht wel in een andere mod. Oké, okay, ademlicht kunnen we afdoen. En, de rest ook. Zo. en dan druk ik op M, en dan zijn we klaar. Deze melding is ten einde, goed werk. Bedankt, ja. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ja. TS trouwens gemaakt door ERS Modding. Uh, ik geloof wel te krijgen op hun Discord, linkje ervan in de beschrijving. Mooie TS, niks mis mee. God Hill. Melding, gebouwbrand. brand. uiteraard. dat ik er ook al zie van de woning afkomen daar achter dus dan uh, wordt mogelijk opgeschaald ik zag in ieder geval rook Jazeker zie ik er ook. Daar waar je als, als brandweerman toch wel vrolijk van denkt, laten we eerlijk zijn. Ja, dat is een grote brand hoor. En mogelijk mensen binnen de eerste eenheid te plaatsen de poort gaat niet open voor ons hmm. die brandblussen, ja die hebben ademlucht aan ik zet toch even godmode aan ...omdat ik niet weet... wat uh... aan de is. Dan wil ik gaan klimmen hier. Ook bestaat dat het eerste doel is om mensen veilig te... ...of te zoeken naar mensen. Dat wil ik toch wel een beetje wat fik uh, weg hebben. vlammen en dan gaat de mod al een uh, eventjes teruggespeeld of eventjes terug vanmiddag letterlijk en het is gewoon echt een kwestie van even dat ingedrukt houden drop en als het goed is gaat het dan uit o, We gaan ons een weg moeten vinden via een andere kant, want die ingang, de vlammen komen van binnen naar buiten. We kunnen hier gewoon niet naar binnen. Deze wil ik ook even weg hebben. Want die fik me ook net wat te goed. En nou, nu staan wij in de fik. Nee, toch niet. Ja, het ex staat natuurlijk niet zo dicht op het vuur, hè. dat snappen jullie zelf ook wel, maar ik moet nu wel. Deze wil niet uit. Ah, ik we gaat weer te fikken buiten, hè. een grote brand en uh, misschien moeten we weer even opschalen, we kunnen gewoon collega's erbij vragen. FIRE TRUCK ASSISTANCE REQUIRED ON um, WEST ECLIPSE BOULEVARD Dat is wel echt vet. Oké, okay, we zijn binnen. Hier ligt iemand. Zo, die is helemaal verbrand gek. Beweegt wel nog. Wat kan ik hiermee? Ja, ik ga geen reanimatie starten met alle respect. Ik kunnen optillen, hè? maar ik moet hier eerst even mijn eigen veiligheid voorop. We hadden dit dus ook misschien met de voordeur kunnen doen, maar jij ziet de branden en het echt komt hier echt niet doorheen denk ik hoor. door langzaam brandmeester tenzij de hele boventuis ook nog in een fik staat. Eigenlijk triest hè, die persoon die was waarschijnlijk op weg naar buiten en heeft het net niet gered en is nu dan volledig in de fik opgegaan. Bliep dat is Discord. Niet jullie Discord, jullie hoeven niet te gaan kijken, mag wel, maar waarschijnlijk was het echt alleen die voor mij. Oh. ja dat is heel simpel wat we gaan doen we gaan dadelijk uh... <kijkt> um... als een in ieder geval brandmeester is dan gaan we de ambu gewoon oproepen ik denk dat we op dit moment alleen nog een uh... sprake hebben van een buitenbrand ik weet niet of een grook uit de woning komt, oeh toch wel Oké okay, oké. Okay. Zit hier ook nog fikken dan? Nee. Hier ook niet. Even kijken of er niemand anders in de woning is. Hè? We gaan altijd maar uit als we één iemand hebben gevonden dat er niemand meer is, maar. Oh, the garage is in the Ambulance. Assistance required in, uh, Rockford Hills. Oké, okay, ik denk dat die rook gewoon part is van de mods en dat die rook stopt wanneer ik op N druk. Ik hoor wel nog wat fikken maar ja, ik kan ergens achterkomen waar het nog fikt. Oh hier. Dat weten we nu voor de volgende keer. Ja, ik denk dat we toch echt brandmeester zijn nu. En dan kunnen we ons dus, ja, nu gaan focussen op, de, op het slachtoffer. in de muur nog maar ah. dat kan in de muur zitten ik ga op en nog er zijn geen eenheden meer nodig ik waardeerd nog een keertje op de, de reanimatieknop en zo uh, gaan doen nou dat was mijn brandje wel hè dat was wel leuk hè? Ja, dat was wel leuk zeker. Nou, het en ik denk dat we het moeten gaan bijvullen. We we door naar de volgende melding. Prio 1. Uh, buitenbrand. Brushfire. Wist het zelfs een uh, bosbrand? Het zou wel logisch zijn waarom het Prio 1 is. Nou, mijn game vindt het niet zo leuk allemaal. Het is mistig. Hopelijk is het niet allemaal rook van de brushfire. Ik denk dat, oh. Ik geloof dat het bos is hè. Dat bush. B-U-S-H. Ja joh allemaal voor met TS kun je hebben. Uh, ik denk dat we weer hier een, een groot brandje gaan tegenkomen. Nou, we laten ons verrassen. Nou, nee, dit wordt het niet hoor, helaas. Zeker niet op deze heuvel. Dus Wat je zou kunnen doen is... Oh. terugschakelen. Maar oh, dan gaat hij nog niet veel harder. dat er geen in aan dat was ook wederom mijn Discord. Ik had mezelf even op onzichtbaar gezet in plaats van niet storen. Maar wat je, erover, wat je dan eens dus krijgt, is dat je de melding ook nog krijgt. Sorry, ik pak nog even een kleine melding, maar dit is geen kleine melding. Ik moet je ook weer snel gaan handelen, want dit verspreidt zich nog wel snel. Zie je, daar komt het al. Dat scheelt, wel heeft dat geen effect. We gaan backup opvragen. Kan gewoon, die gaan ook daadwerkelijk bussen. Ideaal. We truck nu wel even de bron aan, dat is hier. Ja, een van de bronnen. Dat zou ik wel Mijn collega's zijn van die kant aan het blussen. Bliep bliep. Nee, het is goed. Woehoe! rennen we nou wel weg ik wil dat zeggen en staan in de pik want oh. hun heb je ook echt iets die rook ja dat is gewoon een animatie die ook stopt zodra dat uh, um, ja, nee, die blijft zodra je de melding stopt. Dus niet, dus niet dat er nog brand is ergens. Goed. Ik hey, echt even bedankt, voor te kijken. Er zijn geen 1-1 meer nodig. Heel leuk vonden met uh, de brandweerwerens. Ik in ieder geval wel. En ik uh, waarom ik het nou een lange tijd niet heb gedaan, dat ik niet wist dat er deze mod was. Um, dus ja, nu uh, verbazen mij dat, dat die er was. En uh, hij doet het ook nog. Hè. Ik klop het af, maar hij doet het redelijk goed ook. Dus uh, ik ben er blij mee. Hopelijk jullie ook. Ik zie je graag bij een volgende video. Tot dan. Jojoi!